Goed nieuws, het is zaterdag en wij gaan nu op weg naar de horse Store. Wij gaan zoutblokken kopen voor onze paardjes. Yes, yes. En Tess gaat met Daan van de Store een winactie doen, dus wij zijn nu onderweg. Yes, en ik heb vanmiddag les. Ja, vanmiddag hebben we om vier uur, dat willen we elke zaterdag om vier uur op Instagram gaan doen, samen met de Arpenhoeven. De ene week op het kanaal van de Arpenhoeven en de andere week op het kanaal van de van paarden. En dan op week? Instagram. Instagram. Maar we gaan in ieder geval, gezamenlijk met de Arpenhoeven, met de mensen die kunnen, om vier uur live. Leuk, leuk. Op de zaterdag dus. Nou, leuk. Morgen heb je een clinic. Ja, zeker. leuk dat we daarvan kunnen. We mogen filmen, we ja. weten alleen nog niet of we geluid mogen gebruiken. Ja. Nou, dat horen we dan wel weer. Het is weer eventjes later. We hebben twee zoutblokken, drie t-shirtjes en ik heb nog kwikknots, maar dan XX, oh nee XL, want die kleine die passen niet in Blonnie's manen. want Blonnie heeft te dikke manen. Dus ik hoop dat dit nu wel past. Nou en morgen is Gelien daar. Hè? daar... Uh, dat is gewoon een les, een clinic, dus daar hoef je jezelf geen zorgen om te maken. Hè. Of je nou heel goed rijdt of heel slecht rijdt, daar geeft Gerdien niks om. Die gaat gewoon kijken hoe, jou, hoe jij op dat moment rijdt en die gaat jou daar dan bij helpen. En ik denk dat Gerdien veel hetzelfde gaat zeggen als ik, maar Gerdien is altijd van wat meer... Die zit er altijd wat dichter bovenop. Ik kan nog wel eens denken, hè, doen we vandaag even rustig aan, kijken of het morgen lukt. En gardien die is dan niet dat het nu per se direct moet gebeuren, maar die is wel, die zal je harder achter je broek aan zitten denk ik. Dus maak je vooral geen zorgen erom hè. Het is geen wedstrijd morgen, uh, ze komen je ook niet scouten voor het Nederlandse team. Het is gewoon iemand die een keertje met je mee komt kijken, om te kijken uh, waar of ik wijzer van wordt, of jij wijzer van wordt, dat zij misschien niet ziet... Waar we aan moeten werken, dat ik denk, oh ja, daar zijn Tessa en Blondie eigenlijk best wel aan toe, weet je wel. Dus daar kan je gewoon vannacht lekker over slapen. Je gaat er gewoon in, je gaat gewoon lekker, dat zullen ze altijd als je een clinic hebt. zeggen ze altijd, hè, wat is je niveau, stel jezelf even voor. Ga gewoon lekker rijden en ik spring vanzelf een keertje in. Ga niet anders rijden dan dat je normaal doet. Gewoon lekker rijden, lekker met je gevoel. Wat wij elke dag ook doen. Ik zal er ook zeker in het begin even bij staan. Dat ik even jullie ook een beetje voorstel, waar wij door de week zijn werken. En dat ik dat met gedine even overleg. En dan ga je gewoon lekker beginnen. Goed zo. Hou je been mooi lang. Hè? Dus let op: dat je niet alleen je hak uitdrukt, maar eigenlijk in je hele heup een beetje naar links zakt. Goed zo. Want als ik dan ook zo onder haar buik kijk, zie ik dat jouw rechterhak een beetje lager is dan je linkerhak. Je moet eigenlijk zeg maar zo zien als ik zo kijk, dan zie ik wel jouw rechterhak. Maar ik denk als ik aan de achterkant sta, dat ik niet aan de andere kant, dat ik niet jouw linkerhak zie. Dus dan moet je je eigenlijk vanuit hier al een beetje naar links laten zakken. En jij gaat met je teugels goed voelen waar die schouders zijn. Gerdien zal het morgen ook honderd keer over tempocontrole hebben. En over schouders. Goed zo. En blijf in die nek en je schouder. En je elleboog, die mag soepel blijven. Die, omdat je moet zeg maar zo bedenken als jouw nek soepel is en jouw schouders en jouw ellebogen bewegen daardoor kunnen jouw handen stil zijn. Jouw handen kunnen niet stil zijn als je schouders vast zijn. Die schouders en die ellebogen die mogen bewegen om te zorgen dat je handen mooi stil kunnen blijven. En blijf met dat tempo spelen, hè? zelfs als je van hand verandert, dat jouw benen die kunnen dus zeggen tegen die achterbenen jullie moeten doorgaan en dat jouw zit zegt ho vriendinnetje maar niet harder. Maar wel die achterbenen naar voren, maar niet harder. En dan ook nog die neus de goede kant op wijzen, ja, ja, zonder dat we hem korter maken. Want dan krijgen we dat lelijke knikje in de hals. Goed zo, daar, ja, ja, goed zo. Ja, heel goed, heel goed. En dan als ze, als ze eigenlijk nog steeds een beetje strak blijft in de lijf, nou doe je een keer een kleiner maken, een voltetje groter maken. Maar je blijft dus daar in haar lijf een beetje activeren. Zo ja. Zo ja. Om je rechterkuit, om je rechterkuit. Daar. Terwijl jouw been en jouw hand eigenlijk hetzelfde blijven doen, zegt jouw zitwerker. ho. rustig. Niet gehaald. ho, om je rechterbeen. Voordat ze dan een beetje tegen de binnenkant hangt. Goed zo. Dus dan druk jij ze meteen met dat rechterbeen een beetje van die rechterkant af. Goed zo. Heel mooi dit is. En heel goed voelen. Jouw hand kan het best inwerken en stil zijn op zijn plek als jouw elleboog en je schouder soepel is. Soms om een bepaald lichaamsdeel stil te houden, moet een ander lichaamsdeel wat meer bewegen. Ja, heel goed. Dit is mooi zo. Dit is mooi zo. Dan vang je het weer een beetje op. En dan voel je meteen. Hmm, ik vang nu iets op. Wordt ze dan meteen lui of blijft ze actief? Actief is iets anders dan hard gaan, hè? dat weet je. Goed zo. En als het even niet. Meteen lukt. Mag je daar best even weer zo'n discussie aan gaan. Hè? Zonder dat je boos wordt. Maar dat je even zegt. Hé hey vriendin. We gaan het hier wel even afmaken vandaag. Zo ja. Goed zo. Ga je zo weer van hand veranderen. Oh. Goed voelen dat ze om dat been blijft. Daar. Dus niet te veel die mondhoeken willen sturen. Maar die schouders sturen. En die achterbenen de goede kant op rijden. Dus let ook goed op haar hoofdje. Hè? Kijkt ze heel makkelijk naar links. Of is dat omdat ik juist die neus naar links vraag? Dat kan ook zo zijn, hè? Dat je bijvoorbeeld net, omdat ze wat meer gewicht naar links geeft, dat je juist dat neusje een beetje naar links toe houdt. Goed zo. Heel mooi dit, heel erg mooi dit. Voelen dat je mooie navel een beetje inhoudt, dat die onderrug mooi los is in de galop. Goed, zodat zij dat eigenlijk ook een beetje van je overneemt, hè? Goed zo, goed zo Tess. Ja, en als hij zakt, dan druk je met je kuiten weer die achterbeen een beetje naar voren, hè? Kijk, we willen hem niet omhoog, niet en niet naar beneden, niet. Goed zo, goed zo. Schouders soepel, ja, heel goed. Die overgangen worden beter, hè? Goed zo, dit is heel mooi. En dan meteen weer voelen, heb jij de controle? Dus bepaal jij hoe ver ze naar voren gaat en bepaal jij hoe ver ze terugkomt. Ja. En ze mag hier niet korter worden in de hals. Anders dan krijgen we dat knikje. En dat vindt zij moeilijk hè, om dat met die achterbenen over te nemen. Dus dan doet zij zelf, hè, dat doe jij niet altijd. Dan doet zij zelf ook een beetje dat knikje maken, want dat is makkelijker. Goed, dan hoeft ze net haar rug niet op te bollen net haar achterbenen niet te gebruiken. Dus hier is het alleen maar zaak. Dus alleen maar belangrijk dat jij die achterbenen aan de gang maakt. Meer activiteit in de achterbenen, dus niet harder. Maar meer power en kracht in die achterbenen. Dat jij steeds een beetje zegt, hey dame, vlug zijn. En op je zit zeg je, ho ho, niet hard. Maar wel vlug blijven, maar ho ho, niet hard. Maar wel vlug blijven, zonder dat je dat aan de voorkant kunt veranderen. Goed zo. Goed zo. Super, super. Goed zo. Nou, lekker uitstappen zo hoor. Goed zo, hartstikke lekker gereden. Morgen ga je gewoon precies hetzelfde rijden. Geen dank. Ik ben terug. Je mag niet te gewoon laten we halen. Het is inmiddels een tijdje later. Ik ben hier samen met Verona. En samen met Bloemie, Die nog steeds bezig is met haar wortel eten. En Kas. Ik heb net de hapjes gegeven en ik heb over 7 minuten een livestream. Ik heb wel één klein probleempje. Ik heb wel de lader van Clijf gehad. Clijf, dankjewel. Maar mijn telefoon is nog maar 43%. Dus ik hoop dat hij het hele livestream gaat volhouden. Ik heb even van de horrorstore een leuk t-shirtje aangedaan. En uh, nu hopen dat mijn telefoon het volhoudt. Ik heb hem even snel op vliegtuigmodus gezet en dan ga ik uh, zo de livestream doen. Nog vijf minuten, dus uh, telefoon, doe het met de procenten die je nu hebt, 45 procent, en dit gaat me lukken. Hoi, het is zondag. Wij zijn op weg naar Menezen, want ik heb zo clinic van Gardien, de juf van Daan. Dan gaan we nu naar Stal toe, ga ik Lonnie even mooi maken, jij ja, gaat een parontje rijden en dan zie ik zo opstaan Kijk, ik heb natuurlijk al een en ik heb nu grotere kwiknots. Kijken of dat beter werkt. Want Blondie heeft dikkere maal dan wat ik dacht. Dit is uh, wat groter. Dus kijk of dit wel werkt zo. Nou. Oh. oh. Ik ben echt even trots. Oh, ik heb er best lang over gedaan eigenlijk. Knobbe mij hoor. Nou, dat ging toch eens een beetje snel. Ik heb nog nooit zo snel geknopt volgens mij. Kijk. Tadaa. Inmiddels helemaal opgezadeld. Hoefje schoongemaakt peeskappen om. Ik weet niet of die om mag houden, maar ik heb ze gewoon voor de zekerheid omgedaan. Drie minuten wachten en dan gaan we naar de bak Oké, okay, let's go. Wij gaan nu naar huis toe. Ik heb net les gehad. En het ging echt wel heel erg goed. Ik heb weer aan heel veel dingen gewerkt en ook weer nieuwe trucjes geleerd. Paarden hebben nog even in de, in de bak buiten gestaan. gestaan. En dat is wel heel fijn. Dat is nieuw bij de Arkhoeven. Dan mogen twee keer per week mogen de paarden in de buitenbak... ...hebben ze veel meer ruimte om even te rennen en te dollen en te doen. Ja. Dus dat is wel heel erg lekker voor ze. Zeker, nu ze nog niet het land op kunnen. We gaan uit. huis. Goedemorgen, avond. Het is vandaag maandag. Samen met Verona. Het is maandag. Dus dat betekent dat ik Verona weer ga rijden. Dat doe ik meestal op maandag. Het is buiten ook wel echt heel erg warm. Het is de aankomende twee dagen rond de uh, 20 graden volgens mij. Dus dat betekent de dekentjes af. Ik ben nu ook even mijn blondierdekje hier aan het afdoen. Maar nu ga ik Verona maar uh, zo opzadelen en dan zie ik je hier, zo. Het is vandaag een dag. Maar welke dag? Het is vandaag dinsdag. En het is vandaag 20 graden. Het is echt heel erg warm. Dus ik ga zo naar Zouden rijden en ik had op TikTok al voorbij zien komen. Ik heb echt weer zin in de zomer en dat soort dingen. Ik heb heel veel zin in de zomer. Maar één ding is Wel heel na aan de zomer. En dat is. Hier zie je nu al die bultjes Van de vliegen. Want vliegen steken. Er komen waarschijnlijk ook weer die muggenbulten En ik haat muggenbulten dus Die ga ik gaan Ja, want vorig jaar. Toen het heel erg warm was. Dat had ik overal muggenbeulden. Daar ging ik zo lekker aan krabben met mijn vieze vingers. En toen had ik krentenhard Zo over heel mijn gezicht heen. Zo. Ja, dat vond ik wel minder leuk aan de zomer. Maar, behalve vliegen, balnetels en dat soort dingen, vind ik de zomer hartstikke leuk. Oh. Maar, ik ga Blondie even zonder zadel rijden en jullie gaan winst mij mee. Zo, so, ik zit inmiddels op Corona. En ik zat natuurlijk te denken, ik kan natuurlijk op Blondie springen zonder zadel, maar kan ik dat ook op Corona. Dus. Warm. Ik kan er helemaal buiten adem van alleen op springen. Eigenlijk, ook een best, eigenlijk is het best groot zo. Dit ligt niet verkeerd zo. <lacht> Ik ga nu maar even verder stappen. Nog 10 minuutjes. Het is weer donderdag dus dat is springavond. Tessa is al helemaal ready to go met blondie. Die heeft al een stukje losgereden. Dus daar kijk ik nog eventjes met mee. En dan gaan we lekker springen. Iemand anders heeft vandaag het parcours voor mij gebouwd. Die gaat vanavond ook nog springen. Dus we hebben ook twee eventing elementen erbij. Dus als het springparcours goed gaat, dan doen we daarna ook wat eventing hindernisjes. Dus zoals we hier naast mij zien, deze leuke ik weet niet hoe het heet: driehoek. En daar de rode en witte blokken. Lekker zitten. Been lang. Twee teugels, twee benen. Super! En kijk je bocht door. Mooi met je buitenteugel, buitenbeen, die schouders sturen. En weer voelen. Hè? Is die beugel onder de bal van mijn voet? Zijn mijn knieën soepel? Zo ja. Heel mooi gereden. Goed zo dat je hier geen, niet je best ging zitten doen. Hè? Je ging gewoon lekker meerijden. Heel goed opletten test dat je net op de sprong niet, net niet voor overvalt. Houd de balans op de bal van je voet en die knie is soepel. Ja, goed zo. Blijf met je kuit aanvullen. Goed dat je voelt dat de galop voorwaarts blijft. Goed zo, ja. Voel je nu een verandering? Welke was dat? Heel goed. Heel goed. Buiten teugel buitenbeen. Buiten teugel, buitenbeen. Goed zo. Knieën los makkelijk zitten. Merk jij dat ze een beetje uit de bocht vliegt? Merk jij dat ze hier een beetje uit de bocht vliegt? Kun jij dat oplossen met je linkerbeen? Hé, hey, dat scheelt een hoop. Heel goed. Twee teugels, twee teugels. Dus dat je ook voelt, heel bewust voelt met je teugeldruk... dat je niet aan één teugel aan het sturen bent, hè. Dat je hem echt met twee teugels begeleidt. Super gereden. Even stappen. Wow. Geeft niks. Ik vond wel dat je er heel goed naartoe reed. Twee teugels. Makkelijk zitten, hè. Dus als je een beetje te veel haast krijgt, verander dat dan... In je eigen lichaamshouding ook, even aan. Goed zo. Dus krijgt ze haast, ga dan zelf rustiger zitten, hè? Goed zo. Ietsje rechter houden. Mooi gereden. Braaf. Kijk naar de M, kijk naar de M. Goed, super. Nou, dan pak je weer die blauwe. En dan kom je eerst over die rood-witte. Precies op deze manier blijven rijden, Tess. Dus jij blijft heel los in je lijf, dat je je hulpen kan geven. Je hebt balans op de bal van je voet. Je kuit is eraan, dat je een keer een beetje aan kan drijven als je voelt dat ze te veel terugkomt. En been, en been. Ja, goed gereden. Doe die nog een keer. Ontspannen zitten, hou je kuit eraan. Super. Recht. Blijf corrigeren. Braaf, meisje. Even een keertje belonen. Goed zo. Ja, daar. Dat als je voelt dat ze helemaal een beetje gespannen is, dat je gewoon een keer over de nek kriebelt, hè? Dat je zegt, rustig maar, meid. Het is goed. Ook als je naar dat dingetje toe rijdt en jij denkt, je wordt zelf ook een beetje onzeker. Moedig er dan gewoon een beetje aan, hè? Kom maar, meisje. Kom maar, meisje. Kom maar, meisje. Kom maar. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Wieha! Dat was toch een halve sprong. Geef niet. Rechtsaf. En nog een keer. Kom maar meisje. Kom maar. Ja. Goed zo. En belonen. Nog één keer. Tess. En dan even stappen. En dan toch hier ook voelen. Hè? Dat als zij zich opspant. Dat je niet spant, Maar dat je jezelf leert om los te zijn en je hulpen te blijven geven. Goed zo meisje. En even goed belonen. Goed hoor. Hartstikke goed. Ook naar een gewone hindernis, hè? Als jij opspant, zeg dan een keer wat tegen haar. Dat klinkt helemaal niet gek, hè? Dat mag gewoon. Zeker met springen. Kijk niemand jou raar aan als je tegen je paard praat. Goed zo. Goed, makkelijk. Goed zo. Mooi hoor, test. Oh, mijn meisje, bravo. Weeha. Nog één keer. Blijf begeleiden. Beetje rechterbeen, rechterbeen. Goed zo. Hartstikke goed. Lekker uitdraven hoor. Hartstikke goed gereden zo. Ik vind Tess in je basisparcours ben je echt veel beter gaan rijden. Hè? Je kan gewoon lekker zitten. Kijk en dat hij dan een keer zo'n hindernis eraf gooit. Had hij zelf maar een, een gat hoger moeten springen. Maar de, dat is eigenlijk wel voor jezelf een goed teken. Dat hij dus eigenlijk zo makkelijk galoppeert... Dat hij gewoon vergeten is dat hij hindernissen gaat hoge hand. Maar liever dat jij simpel galopeert. Dat hij een paar keer uh, de balk aan, aan zijn voetjes heeft. Dat hij zelf verzint. Oh, daar komt een hindernis. Even inschat hoe hoog die is. En hoger springen. Als dat we nu zeggen. daar we moeten meer been gaan geven. Want hij moet hoger springen. We willen het liefst die paarden leren. Dat ze dat zelf ook een beetje in kunnen schatten. Goed hoor. Hartstikke goed. Lekker uitstappen. Toppie. Geen dank.